Wie zijn jullie nou eigenlijk? Waar komt de naam Rose vandaan en hoe zijn jullie begonnen met spelen? Uh, nou, dat zijn een hoop vragen in één. <laughs> uh, we zijn Rose. Uh, we bestaan uit vier leden. Uh, ik ben de zangeres van Rose, Dominique. We hebben een toetseniste, Emma. Dat is mijn beste vriendin. Uh, we hebben een drummer, dat is Iloy, en we hebben nog een basgitarist en dat is Joost. En uh, we komen eigenlijk allemaal uit Limburg. Uh, Emma en ik studeren nu uh, Psychologie in Utrecht. En uh, Eloy en uh, Joost die, uh, studeren nog gewoon hier in, uh, in Limburg. Dus uh, we vinden het super leuk om hier te spelen. We spelen uh, eigenlijk tot nu toe alleen maar in, uh, in Limburg. En uh, dat is uh, goed bevallen. Vandaag ook op Pulp. En dat was heel tof. En waar komt de naam vandaan? Ja, de naam Rose uh, die, ja, betekent melancholie. En we hebben de naam gekozen omdat we uh, muziek heel erg zien als een uitlaatklep en dat we de schaduwkant van dingen ook heel erg willen belichten. Uh, dat het leven niet alleen maar uh, oppervlakkig is, maar ook uh, de diepere betekenis daarachter willen zien. En we raken heel erg ontroerd door uh, bepaalde dingen zoals de mensen om ons heen en, uh, en mooie omgevingen en dat soort dingen. En dat willen we ook in onze muziek uh, terug laten komen. En zeker bij jullie een nieuwe nummer, want jullie hebben nu een nieuw nummer. Wat is de naam ook uh, weer? Het nieuwe nummer heet Hardake Art. En die gaat heel erg over jezelf verliezen in bepaalde dingen. En uh, het is best wel een heftig nummer ook om te zingen. We hebben het vandaag voor het eerst gedaan. Uh, het was wel even spannend. met een nieuw nummer, dat het dan best wel uh, wennen is. Uh, maar ja, we vinden het een superleuk nummer en we gaan hem binnenkort uh, opnemen in uh, augustus. Dus daar kijken we ook heel erg naar uit. Oh, en waar gaan jullie die dan opnemen? Uh, dat is bij Plintels, dat is in, uh, in, bij Mussergeleen in de buurt, Sittard. Uh, dus dat is ook weer hier in de buurt. En dat is ook het mooie van Pulp vandaag. Alle bands die hier staan, uh, komen ook daadwerkelijk uit de regio. Uh, ja, hard geleen en uh, omstreken, zeg maar. Ja. Hoe zou je jullie muziek omschrijven in drie woorden? Dat is een leuke vraag. Uh, ik zou onze muziek in drie woorden omschrijven als pittig. Omdat we, nou, we staan er wel echt en uh, we proberen echt iets over te brengen. Uh, ook wel een beetje mysterieus, omdat de boodschap misschien niet helemaal. Uh, als je het één keer luistert als je onze muziek één keer luistert, dat je dan misschien niet helemaal uh, in één keer de boodschap begrijpt. Maar als je vaker luistert, dat het dan wel helder wordt. Dus we houden er ook wel van dat er een beetje een verrassing in zit. Uh, ook dat we bijvoorbeeld rap in onze nummers gebruiken, dat hoor je ook niet vaak dat een vrouw uh, redt. En ja, het is denk ik ook wel een beetje gevoelig. Want we leggen ook wel heel erg veel. Uh, ja, het gevoel in onze nummers, en dat vinden we belangrijker dan, uh, dan echt de techniek daarachter. Natuurlijk, dat speelt ook al mee, maar we vinden het echt belangrijk dat uh, de mensen die luisteren dat die de boodschap van onze nummers goed snappen. Oké, okay, dus waar kunnen de fans jullie vinden? Uh, de fans kunnen ons vinden via Facebook, uh, maar ook via YouTube. En als je dan gewoon echt intikt Morose uh, of Morose Band, dan uh, kunnen jullie ons vinden. Oké, okay, top. <laughs>